De Heer maakt arm en maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op. Er is een onderscheid tussen natuurlijke gunst en bovennatuurlijke gunst. Natuurlijke gunst moet verdiend worden, maar bovennatuurlijke gunst is een genadegave van God. In 1 Samuel 2 vers 7 staat, De Heer maakt arm en maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op. Een perfect voorbeeld hiervan wordt gevonden in het leven van Esther. God wekte haar vanuit het niets op om koningin te worden. Hij gaf haar gunst van iedereen die zij ontmoette, waaronder de koning. Esther greep deze genade met beide handen aan om zichzelf en haar volk te redden, om niet gedood te worden door Haman, die een gemene man was. Misschien was ze bang om naar de koning te gaan en hem te vragen om in te grijpen, maar Esther wist dat ze de gunst van God had en was vasthoudend door volledig op hem te vertrouwen. Net als Esther zouden we in deze vrijheid moeten leven die ontstaat door in Gods gunst te leven. Ongeacht welke omstandigheden zich in je leven voordoen, geloof en vertrouw God op zijn bovennatuurlijke gunst. Ach, hoe hopeloos de dingen soms ook lijken. God kan je daaruit optillen. Als je leven in zijn handen is, schijnt Gods licht op jou. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik vertrouw niet op natuurlijke gunst. In plaats daarvan wil ik in Uw bovennatuurlijke gunst leven. Met mijn leven in Uw handen weet ik dat U mij kunt optillen.